Goed, we zijn weer terug op de dijk bij Delfzijl. Er zijn wat technische probleempjes, daarop vielen we net uh, weg. Wij uh, zenden deze week live uit uh, om het werk van het waterschap te laten zien en waterveiligheid. Dat doen we in het kader van uh, de Week van ons Water. En Ik ben hier uh, met Jan. Jan is uh, beheerder van de dijk. En uh, waar staan we hier Jan? Wat zien we hier? We staan hier uh, vlakbij uh, Engels Hotel, we staan hier bij een valkenkast. Ja? En die, uh, die kasten, die, uh, die maken we zelf, winters. en die uh, zijn voor de valken, om te broeden. We krijgen jongen in en de, de valken helpen ons weer om de muizen te, uh, te vangen. Oké, okay, dus we hebben die valken nodig om onze dijk ja. veilig te houden. Ja, die, die helpen we mede om de ongedierte te bestrijden. Ja. ja. Nou hebben we net uh, in het vorige uitzending uh, al wat uh, muizenholletjes gezien. Dat zijn ook de holletjes die die valken goed in de gaten houden. En, uh... ja, nou die, die valken zien de holletjes zelf niet, maar die, die zien uh, de, geur of de geursporen van de muizen. Of ze zien, of ze, zien ze bewegen. Oké. Okay. Ja. En jij maakt die valkenkasten, joh. Ja. Gewoon niet doen, AUB, reageert iemand. Inmiddels kijken 9 mensen die kijken met ons mee. Ik weet niet precies wat deze meneer daarmee bedoelt. Daar misschien... Deze, daar, daar heeft nog geen val in gezeten. Oké. Okay. Waarschijnlijk is die te druk. Hier lopen te veel mensen uh, binnen Londen. Maar als je verderop gaat, richting, uh, hier, richting de Eemshaven, dan daar is het een beetje iedere kast bezet. Oké, okay, er komen wat reacties binnen. Uh, zoek maken van de valken. Dat is een reactie. Nee? <laughs> dus iemand die niet zo van valken houdt, denk ik. Ja, ja, ja. Uh, oh, er wordt mij gevraagd hoe je heet. Dit is Jan Buitenwerf, ja. beheerder van de dijk uh, hier in Delfzijl. Was... Ook al een heel tijdje, of niet uh, Ja, een ja, beetje 25 jaar. Ja. 25 jaar, dus je kent deze dijk uh, ja. door en door. Ja, Nog een mooi verhaal uh, wat je hebt meegemaakt op de dijk hier, met een storm ofzo? Of, um... een storm. Op zich is het niet leuk, maar met de maken is wel leuk. He. Het gaat altijd goed geluk. Ja. De dijken zijn, uh, zijn in goede orde. Dus. En wat is er mooi als er een storm is? Waar let je dan op als uh, dijken weer? Ik ja, de dijk ja. Of de tegen de dijk. Ja. Of uh, overgeslaagd water gebeurt. Zo niet, hoor. Nee, is uh, hier uh, nog nooit uh, het water over de dijk gekomen? Nee, dat heb ik niet, nog niet meegemaakt. Vertel eens wat meer over valken is een vraag. Ja, ik, op van de van de vogels zelf weet ik eigenlijk niet zo veel. Wat is belangrijk uh, aan een valkenkast? Wat vindt een valk lekker? Nou, dat van de achterkant moet de gericht zijn naar het westen. Van, uh, de meeste regen komt uit het westen en uh, het is niet leuk voor de valken dat ze als ze zitten te broeden dat ze de regen naar binnen komen. Oké, okay, ja. ja. Dus ze moeten op de goed op de, op de wind en op de regen staan, ja. zeg maar. Maar goed, Jan vertelde net al dat deze, die staat nou zeg maar, vlakbij de Elfzeil en hier uh, lopen heel erg veel uh, mensen. Dus hij is wel te druk, hier zit geen valken in op het moment. Nou, op het moment zit er ook geen valken in, ook nergens. Okay. Uh, alleen, ze zitten er om, om de, de omgeving te zien, maar het broedseizoen is al lang achter. de. Oh, oké. Okay. Ja. En wanneer is het broedseizoen? Nou, uh, wanneer... April en mei, toch? Ja, <laughs> hey, ik kreeg net nog een vraag over uh, uh, wat voor een opleiding je hebt of wat voor een, uh, voor een opleiding je hebt gedaan om hier de dijken te beheren. Ik, uh, ik, ik, ik, ik heb niks gedaan, maar ik ben toevallig ik ben ik nu wel bezig met een opleiding voor uh, uh, dijkbeheer en algemeen zin. Ook opbouw, uh, onderhoud, compleet nieuwe dijken uh, samenstellen, okay. uh, is, alles kan erin en uh, orde. Oké. Okay. Heel goed. En uh, de, de, hoe lang duurt die opleiding? Die duurde uh, vijf dagen. Oké. Okay. En het zijn heel veel mensen van waterschappen uh, nou, er, er zijn die die opleiding. En dat zijn ook allemaal waterschappers? Ja. ja. ja. Oké. Okay. Ja. Leuk. Kom je elkaar? Uh, kan je het over? Even kijken, leuk. Krijg ik nog een reactie? Krijg ik nog een reactie. Die mist ik even, want ik was jou aan het aankijken terwijl ik praat. Nou, misschien zijn er nog vragen van kijkers. We kunnen nog heel even afwachten. Is er nog werkmogelijkheden bij Jan? Krijg je een reactie? Daar gaat Jan hier ook. <laughs> Of je nog een baantje hebt? Oh ja, ik, inderdaad. Er staat heel veel werk vrij want de dijken worden Ja. Wanneer? Dat, uh... Ja, volgend jaar beginnen ze met uh, het uh, versterken van deze dijk hier. Ja, ja. dus uh, daar komt wel heel veel werk uit. Uh... Nee. nee. als waterschap doen we dat inderdaad niet zelf. Als we een dijk versterken, dat is vaak een aannemer die dat voor ons doet. Dus uh, echte waterwerkers. Volgens mij, euh... nou er wordt hier een vraag gesteld wat je verdient Jan. Genoeg. Ik klaag niet. <laughs> mooi. hartstikke mooi. hebt ja, wat goed. Wat betaalt je genoeg. Ja, mooi. En het, het is heel mooi werk, heel vrij werk, dus uh, probeer weer nog meer. Altijd buiten. Ja, dus voor iedereen die uh, lekker uh, veel buiten wil werken is dit wel een, uh, een tip, een carrière-tip. Mooi. Is er nog iets wat je de kijkers zou willen meegeven over uh, hoe ze zelf kunnen helpen om de dijk veilig te houden? Nou, oké. Okay. Vooral, uh, kijk in verband, uh, we staan hier bij de valkenkaars. Dus die, ja. die zijn nodig om muizen te vangen. En, maar de, muizen, de valken kunnen niet alle muizen vangen. Zeker op dit stuk dijk, omdat dit, dit wordt. Uh, dus dat is dan is dat en dan, dan, dan uh, heb je ook meer muizen. Oké. Okay. En als u dan mensen lopen die muizen en die gaan gaten graven. Oké. Okay. Uh, daar hebben we veel last van, op dit stuk. Dus misschien mensen, als ze met willen en kunnen helpen, dan, ja, dan, dan is de is aan de lijn. Oké. Ja. Dus uh, mensen die je met de hond komen, hou ja, ze aan de lijn. Ja. Zodat dan hop je in uh, de toekomst nog uh, dat je nog met je hond bij de dijk kan lopen. Yes. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Dan gaan we deze uitzending uh, afronden. En uh, we zijn er donderdag weer om 12 uur. Dan ben ik op pad met uh, musselsrattenvanger uh, Frederik. Dus uh, kom weer kijken zou ik zeggen en stel je vraag.